Dit is de SMEG SNLK90MFX9, een voordelig 90 cm breed fornuis, voorzien van een gaskookplaat met zes branders. De kookplaat heeft stevige gietijzeren pandragers en in het midden een wokbrander met een vermogen van wel 4 kW. De bediening van het fornuis gebeurt onder de kookplaat met de klassieke SMEG knoppen. De oven is in te stellen tot 260 graden. De oven zelf heeft een inhoud van 115 liter en beschikt over 9 functies, waaronder grill en onder- en bovenwarmte. Achterin de oven ziet u de ventilatoren voor de hete lucht. Onder de oven zit geen opbergruimte, maar wel als mooi detail het logo van Smeg.